Welkom bij les 1 van de cursuswebsites bouwen. Les 1 bestaat uit twee delen, namelijk les 1a en les 1b. In les 1a gaan we bezig met het downloaden en het installeren van de software die we gaan gebruiken voor de cursus. De software die we gaan gebruiken in deze cursus is Notepad++. Notepad++ is vergelijkbaar met Klablok, alleen is het veel uitgebreider. Dus dat wil niet zeggen dat we echt in Klablok gaan werken maar in een, ja, een zeer uitgebreidere versie ervan. Uh, Notepad++ bevat ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt om een website te bouwen. Het bevat de regelnummeraanduiding, uh, het bevat bijvoorbeeld uh, ja, kleurenoplichting van de code, zodat je weet of je de code goed hebt getypt. En uh, het bevat andere uh, dingetjes die handig, uh, die handig zijn voor het bouwen van je website. Uh, naast het installeren van Notepad++... Gaan we wat plugins installeren die handig zijn om je bestanden die je hebt gemaakt te bekijken in Notepad++. Verder gaan we een andere plugin installeren die straks ermee te maken heeft dat we de bestanden op internet kunnen zetten. Als we dat gedaan hebben gaan we bezig met het instellen van onze werkomgeving. Een werkomgeving is niet anders dan een plek op je harde schijf. Waar je je bestanden, je, je oefeningen en uh, de dingen die je gedaan hebt kunt opslaan. Voor, uh, voor elke oefening maken we een andere map. Deze cursus bestaat in totaal uit zeven uh, lessen en uh, zeven oefeningen. Dus we maken in dit geval uh, zeven mappen. Uh, ja, dat is eigenlijk wat we in les 1a gaan doen. Uh, heb je vragen? Hier onderaan de pagina vind je, uh, vind je een Facebook-. Uh, uh, en dan kun je een vraag stellen uh, over de cursus. Heb je nou geen Facebook account, dan uh, heb je ook nog de mogelijkheid om mij gewoon even een mailtje te sturen. Dat kan naar info.cursuswebsitesbouwer.nl info Oké, okay, verder over deze website. Uh, bovenaan de pagina vind je uh, twee knoppen. Uh, een uh, pdf-icoon en een afdruk-icoon. Met de pdf-icoon kun je uh, deze les kun je downloaden in pdf. En met de afdruk-icoon ja, kun je de, eigenlijk de cursus gewoon afdrukken. Dus vind je het fijner om de cursus naast je te hebben op je bureau? Klik dan op de afdruk-icoon en je uh, kunt de les direct uitprinten. Nou, nogmaals, mocht je vragen hebben, stel ze gewoon. Uh, Twitter, als je Twitter kent, dan ken je vast ook wel de term durf te vragen. Dat is, uh, ja, dit wordt heel vaak gebruikt op Twitter en dat geldt ook voor deze cursus. Durf gewoon te vragen en als je niet vraagt, ja, dan kan het zijn dat je langer met de cursus bezig bent. En dat zou misschien zonde zijn, terwijl uh, ik je of andere cursisten deze vraag uh, heel makkelijk kunnen beantwoorden. nou Ik wens je heel veel succes met uh, les 1a en uh, ik uh, zie je straks terug in les 1b. Heel veel succes!